Bnr Nieuwsradio. Wat gebeurt er als cardiologen ook zakenmannen worden? Dan krijg je een kliniek zonder wachtlijsten waar artsen een uur de tijd nemen voor een consult en waar je meteen dezelfde dag ook de uitslag van je onderzoek krijgt. Is dat financieel te bolwerken? Dat ga ik vragen aan Menno Baars, een van de oprichters van Hartkliniek Nederland. Uw doel is dat minder mensen worden doorverwezen naar de cardioloog. Hoe zit dat precies en wat doen jullie waar? Wij uh, proberen inderdaad uh, de patiënt zoveel mogelijk in de eerste lijn te houden. Dat is, de eerste lijn is de huisartsenzorg. Ik heb uh, jarenlang als cardioloog in de ziekenhuizen gewerkt... en merkte dat uh, wij daar eigenlijk heel veel onnodige zorg deden. U kon de kamer behangen met doorverwijzingen? Ja, met ja. doorverwijzingen. En uh, ja, eigenlijk uh, is dat niet het dokteren waarvoor je bent opgeleid. En uh, ik denk dat uh, uh, patiënten met laag complexe uh, problematiek... Uh, juist heel goed en misschien zelfs wel veel beter door de huisarts kunnen worden behandeld. Waardoor de cardioloog die druk bezet is in het ziekenhuis, gehaast, veel meer tijd krijgt om goed te gaan dokteren en de moeilijke gevallen te gaan behandelen. En waar wordt er dan gedokterd? Wat hebben jullie opgezet? Wij hebben een uh, uh, kliniek opgezet. We zijn begonnen in Almere. In Almere Poort. Uh, dat noemen wij Hartkliniek Flevoland. Dat is onderdeel van Hartkliniek Nederland, want we zijn van plan daar veel meer te gaan openen. Mm -hmm. We zijn begonnen februari dit jaar en in mei hebben we de tweede knie geopend in Lelystad, zodat we op dit moment geheel Flevoland dekken. En welke mensen komen daar dan wel en welke mensen komen er niet? Nou, het is heel erg belangrijk dat we goed schakelen en samenwerken met de huisartsen, want daar ligt eigenlijk alle kracht. Wij vinden ook dat de huisarts de regie heeft over de gezondheidszorg. Daar ligt de kracht, maar daar ligt niet de kennis, heb ik het idee. Nee, klopt. Uh, wat, eigenlijk, wat wij eigenlijk doen is uh, uh, overdracht van kennis. Wij versterken de positie van de huisarts. Want Hoe het is doe je mijn dat? Is dat, uh, dat bijenscholing één keer in de maand? Hoe veel nascholing, het? veel terugkoppelen. En, uh, en daarnaast zijn we uh, voornemens om 1 januari, te gaan starten met, 1 januari 2015 te gaan starten met het meekijkconsult. Dat is een uh, speciale beeldbelverbinding. Waarbij ik virtueel uh, aan het bureau aanschuif bij de huisarts. Zodat de patiënt die bij de huisarts is op het spreekuur. en de huisarts met mij kunnen schakelen. En op die manier kan ik nog meer afhouden. Ja, dan zie ik voor me een kliniek met hele innovatieve producten en, uh, en beeldbel-applicaties. Hoe zet je zoiets op en uh, waar haal je dat geld vandaan? Nou, wij zijn er met ons eigen geld uiteraard mee begonnen. En wie is ik wij? Hoeveel mensen? Het zijn twee cardiologen, Een andere cardioloog is Chris Hie. Ik heb jarenlang samen met hem gewerkt. En uh, samen hebben we besloten de ziekenhuiswereld achter ons te laten. En was dat jaar. ook omdat die ziekenhuiswereld steeds minder maatschappen wilde? Zoals ook in Lelystad? <coughs> nee, nee, dat is niet de overweging geweest. Wat uh, eigenlijk het belangrijkste is, dat ik zag dat uh, we de menselijke maat aan het verliezen waren in de gezondheidszorg. Een schrijnend voorbeeld daarvan. Nou ja, schijnend voorbeeld daarvan, in het algemeen zou ik willen zeggen. We kunnen steeds meer met onze medische apparatuur. En omdat we ons steeds verder differentialiseren als cardioloog, gaan we ons steeds meer focussen op dat ene kleine orgaan, prachtig orgaan overigens, het hart. Maar het gaat om het totaalbeeld. Het gaat ook om het welzijn van de patiënt, maar ook om zijn naasten. Het kan best zijn dat je een hele zware operatie laat doen bij een oudere patiënt. Mm -hmm. Terwijl thuisfront. Zijn zijn echtgenoot uh, misschien heel erg bed leeg is of heel veel zorg van hem nodig heeft. Ja, dus met meer aandacht aan de voorkant weet je veel meer wat je aan de achterkant... Misschien achterkomt. zou je sommige ingrepen moeten laten. En daar weet de huisarts veel meer van dan de cardioloog. Ja, een cardioloog weet natuurlijk alles over ons hart, maar wat weet hij dan over het opzetten van een bedrijf? Dat horen we zo meteen. Iner Nieuwsradio. Verstand van zaken. Zaken doen net. In november begon Menno Baar samen met zijn collega Chris Hie de hartkliniek. Eerst nog in een huisartsenpraktijk in Almere, later vanuit een eigen kliniek in dezelfde stad, eigen geld in gestopt en nog een half jaar later opende ze een tweede vestiging in Lelystad. Hoe verklaart u dat succes en de snelheid waarmee dat gaat? Is dat jullie voortvarendheid of ook omdat de sector hierop zit te wachten? Ik denk dat de sector hier heel erg op wacht. Uh, voor de huisarts is het heel erg belangrijk uh, belangrijk dat hij uh, heel goed kan schakelen met uh, de cardiologen. Hè. Een hartpatiënt uh, in de huisartsenpraktijk is toch altijd heel eng, ook voor de huisarts. Dus wat hij nu doet is eigenlijk, uh, te veel naar mijn mening, leunen op het ziekenhuis en de patiënt snel insturen. Ja, dat is uw mening natuurlijk, maar ja. vinden uh, huisartsen dat ook allemaal of vergt het toch enige mentale massage van die mensen? Het vergt zeker mentale massage, ik zou met name willen zeggen cultuuromslag. En dat is niet alleen voor de huisarts, maar ook met name voor de specialisten. Uh, artsen zijn over het algemeen erg gewend gelet op hun kennis... om, om zich op een eiland te bevinden en, en zeggen van... nou, dit is mijn eiland, hier weet ik alles vanaf en daar moet jij van afblijven. Nou, het gaat juist om die brug te beslechten en naar elkaar toe te komen... en zeggen, weet je wat, we gaan eens die kennis delen met elkaar. En uh, op die manier kun je de zorg en de kwaliteit verbeteren. Welke argumenten hoort er van huisartsen waar u niet vrolijk van wordt? Nou, uh, het zijn niet zozeer argumenten, maar wat ik wel eens zie is dat de, het gemak van nou ik stuur de patiënt uh, hup naar het ziekenhuis en dat zit toch in mijn pen. Klaar. En dan ben ik die patiënt kwijt. Schrijf dus een consult dan het... voor tien minuten. Ja, ja, en het vervelende van die patiënt is dat die patiënt daardoor kan verdwalen in zo'n ziekenhuis. En die ziekenhuizen zijn natuurlijk niet enorm. Zijn, zijn enorm groot, maar je kan letterlijk en figuurlijk verdwalen. En want als je eenmaal in dat ziekenhuis zit en er is een, een, een, een medisch probleem, kan je ook gemakkelijk worden doorverwezen van de ene specialist naar de andere specialist. Als we dan, uh, ik bedoel, ons vatenstelsel is ingewikkeld, maar financiële uh, stelsels zijn ook best uh, lastig. Eigen geld steken in stenen, dat snap ik, maar u wordt niet gesponsord, verzekeringen dekken u ook nog niet volledig. Klopt. Hoe komen jullie dan rond? Een de verzekering dekt ons volledig niet. Uh, ja, hoe komen wij rond? Uh, allereerst is het uh, ook een, een, een, je doet het vanuit je hart. Uh, we hebben natuurlijk jarenlang in die ziekenhuiszorg uh, gewerkt en gezien eigenlijk dat dat steeds minder leuk werd. Ik vind het ook heel belangrijk dat je als cardioloog, mm -hmm. maar eigenlijk als iedereen, dat je ook plezier hebt in ja, je vak. even je... met iets meer financiële stappen, nou, wat is dan het masterplan om uiteindelijk wel gewoon een goedlopend, uh, goedlopende kliniek te zijn en werkelijk landelijk te gaan, zoals u zelf ook uh, zegt? Nou, we, hebben, uh, we, kunnen, uh, we werken onder het landelijk tarief en uh, op basis van de patiëntenaantallen... en ook, we zien ook die stijging die we hebben. We hebben op dit moment bijna duizend patiënten inmiddels gezien. Zien we dat we voldoende uitkomen, zeg maar. Waarom is het zo moeilijk om de zorgverzekeraar te overtuigen van dit concept? Zegt de ja. Nijhuis van Schiphol. <tus> nou, dat is een uh, hele goede vraag en dat heeft me ook erg verbaasd. Uh, ik dacht juist dat de verzekeraar moet hiervoor moet openstaan. Want dit is nou juist wat je zou willen beogen namelijk de gezondheidszorg goedkoper maken en ook veel beter. Dit is uh, waar het op congressen allemaal ja, ja. bij zitten te oh, ja, Hier wordt al heel lang over gesproken yeah. over substitutie-effecten... en geïntrigeerde zorg. En, uh, maar de zorgverzekeraar die koopt een bepaald, aantal, uh, of een bepaald volume van zorg in. En dat hebben ze meestal al, al jaren gedaan... vanuit de historie bij de ziekenhuizen. En uh, die ziekenhuizen worden steeds verder onder druk gezet... En die maken bepaalde uh, afspraken. Dit ah, is de setting hoe, hoe het nu is. Hoe maar de vraag is, is natuurlijk, hoe gaat, u ze, hoe gaat u wel binnen dat pakket uh, landen? Nou, ik ben uh, nu uh, goed in gesprek geraakt met uh, Achmea. Achmea is de verzekeraar uit ons gebied, van hmm. Flevoland. En uh, overigens is dat niet zo gemakkelijk gegaan. Uh, maar nu ben ik met ze in bespreking. En om de drie maanden ga ik ze nu, hebben we afgesproken, komen ze langs in hartkliniek. En ga ik ze laten zien wat ik voor ze heb bespaard. En dan als ze eenmaal dat rendement zien en wat er onderaan de streep ja, landt, dan willen ze wel? Ja, want een van onze concepten is dat huisartsen rechtstreeks in onze kliniek onderzoeken kan aanvragen. Dus zonder dat er een consult cardioloog aanhangt, dus rechtstreeks een echo van je hart of een fietstest. Dat kan allemaal nergens en bij ons dus wel. En daar wordt een veel lager bedrag voor gerekend en... Stel dat ik daar van 100 heb gedaan en dan hoeven daar maar vijf patiënten voor echt naar de cardioloog, heb ik 95 consulten bespaard. En dan nog een ander financieel model, het premium cardiologie abonnement. Wat krijg ik daarbij? Dan word je opgenomen in mijn familie. En, uh, dat wil zeggen dat uh, we hebben gezegd per cardioloog 250 familieleden. Je, je kan een jaarabonnement nemen, Dat, dit gaat overigens buiten de verzekerde zorg om. Maar ik kan nu ook whatsappen, zeg maar, van goh, ik voel me niet zo lekker, ja. wil je even ja, veel bellen, directer contact. Of bij jou thuis laten komen, en dan neem ik mijn echo-apparaat mee. Ik Jos Nijhuis, is dit wel zo'n abonnement? Mee. Het lijkt mij een, een heel goed iets, ja. Uh, ja, nee. ik heb op dit moment geen last van mijn hart. En, uh, nee, maar ik, check -up. Denk, ik hoop ook dat ik dat voorlopig nog niet zal hebben. Uh, maar het lijkt mij, een, uh, lijkt mij iets waar zeker een zekere vraag naar zal zijn. Ja, een check-up door ome Menno. En even nog, want dat vind ik nog. jullie hebben ook op afstand al zaken gedaan. Want dan hangt een kunstwerk van Menno in Terminal 4 van? Uh, uh, GFK. van JFK Airport. Ja, Dus jullie gaan zometeen nog even bij de borrel afspreken wat er in Flevoland en... komt te hangen. Maar ondernemerschap, dat is een absolute gegeven. Menno Baars van Hartkliniek Nederland. Dank je.